Twee voertuigen zijn hier uh, aan het racen, een motor en een uh, zo. Oké, okay, we gaan tegen het verkeer en uh, over de snelweg. Voor uh... die en eerst dat je een bericht voor alle de bericht voor alle Kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Liva morgen En vandaag ga ik op pad met Wim, uh, met de Kamar, uh, Koninklijke marsje C op de motor uh, Ik had dat via mijn uh, Discord gevraagd aan en enkelen aan de VIP's uh, Nee VIP kun je niet zomaar worden dus vraag er maar niet na uh, Die vroegen mij, of daar vroeg ik aan, willen jullie met de Jeep zien, uh, de Mercedes G-klasse of met de motor En jullie stemden, zij stemden voor de motor uh, dus vandaag op de motor. Wim heeft zijn kamarpakje uh, aangetrokken. De broek is alleen iets anders, maar ik denk dat hij eigenlijk wel mooier is dan, de andere, uh, motor, uh, dan het andere motorpakje. Niemand gaat hier racen op mijn vliegveld vindt. Aan de kant, uh, dat is geloof ik ook nog een motor. Twee voertuigen zijn hier uh, aan het racen. Een motor en een... Uh, zo! Of ze hebben ruzie. Kan ook. Ik weet niet of hij naar nou zijn... ...middelvinger opsteekt. Of, ja, middelvinger. Die hebben ruzie. Motorrijder heeft geen helm. Uh, ik pak de motor. Het rijdt door. Stoppen! Helemaal gek geworden, stewardessje. Waarom werkt wow. dat de pet niet? Trouwens, oh cer te volgen graag een eentje achter die ene gek aan. Oké, okay. Ja, gaat getas worden. ook? Oh, die moet nog weg. Nee, je bent aangehouden. Veilig rijgedrag en dan crash er weer. Maar ik van de video, maar in ieder geval eentje aangehouden, de ander gaat zeker zijn aangehouden door mijn collega's. En dan zien we zo zometeen weer, als alles een beetje rustig is. Tot zo. Goed, en dan zijn we weer. Ja, eigenlijk stelt het hele vliegveld niet zo heel veel voor. Uh, dus we zullen niet alleen bezig zijn op het vliegveld. We gaan hier in ieder geval even de parkeerplaats snel doorheen. Kijken of hier mensen geparkeerd staan. Of ja, is hij nou zo vies of heeft hij nou echt kapotte raam? is officieel. Ik okay, nou, kan hem niks maken. Je uh, ramen moeten in ieder geval in orde zijn natuurlijk voordat je de weg op gaat. Uh, Zicht is uh, een must. Maar ja, als hij niet rijdt kan ik hem niet uh, een bekeuring daarvoor geven. Hetzelfde als jouw voertuig, uh, moet ik even goed zeggen. Uh, als jij geen rijbewijs hebt, maar je zit wel in een auto en je hebt de politie heeft voor niets in rijden, kunnen ze je niet een bekeuring geven voor rijden zonder rijbewijs. Op het moment dat jij een meter of een centimeter met die auto rijdt, uh, zal dat uh, gebeuren. Goed, ik geloof het hier allemaal wel. Ja, misschien nog even boven snel kijken of ze daar niet zitten te dealen ofzo. Nee, het is allemaal vrij rustig. Kijken of er geen inbraken zijn geweest in voertuigen. Is het leeg. Ah, daar gaat een gestolen voertuig. Er zit toch eentje gestolen dan. En dat is zojuist gebeurd, want ik hoorde nog de alarm afgaan. Hij is verongelukt. Dat is het voertuig oh ja, toch voorstaan. Hij gaat er al meteen wel door. let op, ik ben er. Even rekenen houden, er is natuurlijk heel veel politie op de been hier. En ik wil niet dat die gaan schieten als ik hier langs rijd. ze hebben wel allemaal wapens meteen getrokken. als ik hem was zou ik niet nog een keer langs al die gewapende agenten gaan maar goed hij wil dat We rijden alleen maar rondjes, elk rondje is anders. Ja, we gaan met de, de gewapende collega's hier rondrennen en niet redden, dus we gaan nog een auto nodig hebben. Maar waarom houden jullie altijd in als ik. Kijk, okay, nu gaan ze gas geven. Die, die gaan gewoon aan de kant voor mijn blauwe zwaarlichten. Oh. Goed, ze rijden te langzaam. Ja, kan niks. Ik ga wachten tot hij wilt, gaat verongelijken, wou ik net zeggen. Uh, en dat deed hij ook. Ik spreek de politie, stop uw voertuig onmiddellijk. Oké, okay. daarom proeft hij iets. Oké, okay, ik zet hem op full out aggressive. Ik ga aan de kant. Uh, de collega's gaan nu in ieder geval agressief dit voertuig aan de kant uh, uh, gaan proberen te zetten. Het is namelijk echt gewoon, ja, het is een gevaar hier ook op Schiphol. Hè? We gaan even uit dat dit Schiphol is. Hij is nu voor ongeluk. Uitstappen. De zijschuiten gelost. Ik kan niet verder schieten. ik dus ga even er langs hoor, want we gaan ons dus nu ontkomen, maar hij gaat nu de andere kant op. Ondanks dat ik mijn motor ben ben ik bij deze een leidend voertuig, want het is kamalgebied. En jullie rijden te langzaam. Hoge snelheden. ik wil er niet bij zijn als die ouders weer in de buurt komen, want full out aggressive ziet er oprecht gewoon echt zeer agressief uit en dan komt alleen. Te lang. Voertuig is geslipt, gespind. Oké, okay, nu ga je luisteren. Maat. Kom op, uitstappen. Oké, okay, we gaan tegen het verkeer en over de snelweg. Uh, ik weet niet wat de collega's gaan doen, maar ik ga in ieder geval gewoon met verkeer mee. De gaan ook tegen het verkeer in. nou dan krijg je dit dus. Ik geloof dat hij inmiddels weer op de juiste rijbaan rijdt. Vrachtwagen denkt ik ga daar op draaien. Verachter weer een zicht. Waarschijnlijk twee platte bonden. Ja, voet gespint, spint. op een paal. Paal voldom. Ik ga proberen uit de voertuig te deze. sorry maar dat wil ik gewoon eens proberen Stoppen! Okay, dat kennen wij niet Dat wordt nu wel gemoed natuurlijk Uitstappen! Handen omhoog! Hoe kan ik missen? Ik ben aangehouden nou waarschijnlijk wel. In Nederland komen we makkelijk weg uh, met dit soort uh, zo. Eén collega klachten me met je nou, een assistentie. Uh, een transportje. Of een uh, ja, transportje en één takelwagen. Nou zo heb je meteen al een halve video gevuld. transportje hey takelwagen soepeltjes nee nee hallo daar nee oh Boom. het keigoed hier uh, ik ga eens in de haven kijken dat is ook een uh, gebied Zo. Ja die slingert. En dat zag ik. Dus uh, die krijgt stopteken van me. Hoi. Oké. Okay. Want dus checken we meteen even het kantteken snel. Voordat ik iets doe. Nou, ik die uh, wapen gevaarlijk ofzo. Oké. 7, 3, 6. dat is deze. Hij wordt uh, namelijk gezocht. Mag uitstappen en handen mogen doen. Handen. Gerecht op de deur geschoten. Dat scheelt mij uh, wat... Uh, ja. Ik ga niet op die brug schieten. Ik wil ook niet meteen op hem schieten. Ik wil even duidelijk maken tot er niemand mij te fucken valt. Ik ben aangehouden. Je wordt nog gezocht. Als je de eigenaar bent. Links, Ik geloof het wel. Een een ik uh, ga je frieren. Heb je dingen bij die ik bij mag hebben? Ik ga ze vinden. 12.05, ik ben onderweg. Dat is wel hoog. Andere ja. been. Uh, Oké, okay. hij, hij mag veel wapens dragen. Uh, die heeft hij nu bij. Uh, daar heeft hij een vergunning voor. Ah, okay. ja daar gaan we zo kijken transportje... oh ja niet aangevraagd Komt transportje voor ons gaan we meteen door naar een persoon met een mes uh, zou hier aan de uh, zich bevinden persoon uh, overgedragen aan mijn collega en het voertuig uh, laten we daar staan staat hij goed vind ik oh ja en hij uh, Rij door invloed, ik heb hem niet laten blazen, mogen ze op je hoofd doen. Hier in dit gebied zou een persoon... Uh, een man met een mes lopen. Yes, Hier uh. zo. C-personen uh, zicht. Hoi, verstaan blijven. Stoppen! Mes laten vallen, heel goed. Op je knieën, je bent aangehouden. Een deze op je gericht. En ik gebruik hem graag. Opstaan, hand op je rug. Goed. Geen rare dingen doen. OC, situatie rapport, alles onder controle. één persoon aangehouden. Gaan vieren. Heb je veel dingen bij die je bij mag hebben, wapens, drugs. Een rechterbeen. Linkerbeen. Uh, een mes nog, een ander mes. Pocketknife. Hij mag ook vuurwapens dragen. Daar gaan we misschien een verandering brengen als je daarmee uh, op straat loopt. A... Eenmaal uh, transport je deze kant op. Nou, die gaan we niet aannemen. Een poging tot moord, want dat wordt gewoon op dat moment gepleegd. En lijkt me niet zo handig om dat op de motor uh, te gaan uh, moeten doen. We gaan weer eens terug naar het vliegveld. Even kijken of daar nog wat gebeurt. We zitten nu een beetje. Ja, officieel is het denk ik wel kamalgebied. Um, maar um, we gaan nog even op het vliegveld kijken. De persoon is in ieder geval overgedragen aan mijn collega. Oh, what the fuck? <laughs> Oké, okay, ik wou gewoon een scherpe bocht maken. Um, ja, we. We zijn om de hoek van een heterdaad diefstal. En daar gaan we natuurlijk niet weigeren. Ja, oké, dankjewel. Oké, even wat vast. Hij heeft de vuurwapen vast. Wapen laten vallen. Handen omhoog. Oké, heel goed. Op knieën. Zou blijven zitten. Handen op je hoofd houden. Wapen weg. Oké, maar CCT is al vast, joh. Ik ben aangehouden. Geen rare dingen doen. Ik ben aangehouden diefstal. Uh, en uh, verboden wapenbezit. Uh, stel nou dat hij wel een... Um, een, uh, weet het, heeft. Een uh, vergunning ervoor. Dan is er dus nog geen reden om hem op straat te kunnen gebruiken voor een overval. Nee, dat heeft hij ook niet. Hij heeft uh, ook um, mdma met phytamine, nee dat is niet mdma, wat oh, is mdma met phytamine nou? Uh... Ah gewoon mad, wauw, logisch joh, crystal mad, ah ja van uh, Breaking Bad. Ja, hé hey, je bent aangehouden, En ga naar het bureau en ik ga die heb je die tas er bij? Ik denk het wel. Ik ga even die tas terugbrengen. Het transportje is hier. 12.05, Dat is Stop de pet, is eigenlijk best wel leuk. Uh, maar aan, aan de andere kant, ze, ze werken sowieso zo zo 100% mee geloof ik. Dus ze kunnen, ze kunnen geloof ik niet meer weigeren om mee. Te, ja, ze kunnen wel weigeren, maar ik denk niet meer tot als je ze eenmaal hebt gearresteerd en als het ware op op hun knieën hebt laten zitten tot ze dan nog opstaan en misschien verzetten. Hallo, alsjeblieft, zo is blij met zijn tas. Moet je zwaar vol zin zitten. komend verkeer uh, gecontroleerd, wat hier het vliegveld nadert. We uh, willen natuurlijk wel een beetje in de gaten houden wat hier allemaal naar binnen rijdt. Ik ga het volgende kenteken voor mijn aandrukken. 2, 0, QB, Tango, Victor, 8, 1, 2. Rijden, één de voorzitter gaan we. Dus zullen we uh, hier aan de kant zetten. Um. Ja, er zullen vast ook ANPR-camera's hangen voor het... Uh, voor de ingangen van het vliegveld. Heb ik u wel een stopteken? Nee. Ik steeds kan aanzetten, maar ik heb helemaal geen stopteken. Hallo? Hey. Um, rijdt hij op een... Nee, dat kan ik niet doen. Um, Rijd er maar één voor het rijbewijs, geloof ik. Heeft u een identiteitskaart voor mij? Dat gaat u nodig. Of dat gaat u geven, want... Ah, nee. Suspended stond er toch? Dit is expired. Oké. Okay. Nou, heeft uh, hij een dan, nou, Dat zal dan wel. Uh, de reden van het bezoek kan ik niet vragen. Uh, u mag in ieder geval niet verder rijden. Driven een expired license moet ik vinden. Zat er staat natuurlijk wel niet bij, ah oh, jawel hier, nou, die gaan we selecteren. Um. Goed. En dan mogen we ondertussen ook even uitstappen. U mag namelijk niet verder rijden, dus voertuig moet u blijven staan. All units respond, code 99 emergency. We have an officer. In er is een uh, noodknop ingedrukt en dat zal toch niet weer diezelfde melding zijn. Hè? Ah weer daar. Ja die ga ik niet meer. Ik, ik heb hem aangenomen, maar ik ga hem cancelen. Het klonk in ieder geval spectaculair. Oh um, maar uh, ja, dat was het niet. Ik ga hem eindigen. Um, ik ga hem binnenkort zeker nog een keer doen. Voor de mensen die dan weer uh, nieuw geabonneerd zijn. Nou, het voertuig mag je niet blijven staan eigenlijk. Dus uh, ik laat even een collega komen die hem uh, in de parkeerplaats gaat zetten. Dat kunnen jullie twee trouwens doen. En uh, dan gaan we door. Uh. Is got... Ja, dat gaan we wel aannemen. We gaan niet... Uh... Ja. Iemand... Uh... Niet op mijn vliegveld dat iemand probeert uh, iemand te vermoorden. Ik ben geloof ik te laat aan het zijn. Of uh, waarom, waarom wordt het rood? Waarom wordt het rood? Attention ah, een vriend. Uh, De mens laat te vallen. Hallo, uh, alles all in slow motion. Hey, stoppen. 41 is dat een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested in uh Los Santos International. Ben aangehouden welke vrachtemen gaat er geschoten worden. A team and ambulance requested. Lopen, a a a uh ga ik ga het transportje deze kant op. Eh uh, één persoon uh, neer. Schiphol Schippel on route zonder onderweg. <tie> Dat is wel hoor. Ja. stromen even veilig stellen. Vraag maar af hoe die gaat aderen. Kijk eens. Beetje snel uitmaken jongens. Ziet er niet goed uit in de zij. Bloedverlies. De jullie nou aan je pannenkoek, hé? Nou, dat zijn de brandweer natuurlijk. Kom! Snel hoor! Hij gaat dood. Stay calm, ik kan save you. Nou dan moet je natuurlijk de brandweer voorstellen als het ware op Amerikaanse vliegveld. Of in Amerika in het algemeen is dat allemaal um, via de brandweer gaat dat een beetje. Um, dus wat je ziet is dat de brandweer hier komt op een vliegveld dan. Hij is overleden, dan gaan we de braven alleen een ondernemer laten komen en dan uh, ja, gaat hij daarmee. Mee. Ja, hey, dan ga ik je bedanken voor het kijken. Ik denk dat we wel een tijdje weer bezig zijn, of ja, dat weet ik wel zeker dat we een tijdje bezig zijn. Uh, natuurlijk met die achtervolging al. dan Ja, ik wil natuurlijk niet de hele video bezig zijn met één achtervolging. Dus, uh, ja, ik zou zeggen, ik ga er wat moois van maken en jullie zien hem dan. Ja, uh, nou, jullie hebben hem gezien. Um, tot over twee dagen bij een nieuwe video. Ik weet echt even niet wat het gaat zijn, dat weet ik de laatste tijd sowieso niet. Dus uh, ik zou zeggen, ja, je ziet het uh, over twee dagen wel. Doei!